I'm right here with you. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LS.com, dit is Wim en dit is de Volkswagen waar wij vandaag mee gaan rijden. Um, al een paar keer voorbij gekomen, maar dit is een nieuwe versie die is gemaakt door Chiron en Rowan van ARS Modding. En hij is echt super vet. Uh, keurig interieur. Um, het is de Passat en... Hij is van team verkeer eigenlijk. Hij er een paar ronden Nederland en voor de mensen die het nog niet hebben gehoord in mijn vorige video's. Uh, je hebt natuurlijk de Volvo V70 die we allemaal wel kennen en uiteraard de Audi A6 die we ook allemaal kennen. Maar um, doordat er meerdere Volvo's niet meer uh, voldeden aan bepaalde voorwaarden kon, moesten die uit dienst. Maar de Audi's konden nog niet geleverd worden en toen zijn er verschillende Volkswagen's uh, van deze variant besteld. Um, dus ja, er rijden er een paar van rond, voornamelijk in Amsterdam geloof ik. Uh, nagegaan gegangen dit is ook nog ergens anders in Nederland. Uh, deze is te krijgen op de Discord van ERS Modding, linkje daarvan in de beschrijving. En hij uh, komt geloof ik in een pack met uh, deze, een onopvallende, waar geloof ik ook een uh, dakkoffer in zit, alsof je gaat skiën, maar die, uh, die, die rijden het echt ook rond, weet ik. Um, en zelfs nog eentje van de dienst speciale interventies. Uh, dus uh, Discord van ERS Modding. En er zijn mensen die zeggen ja maar dit is een wijkagentwagen. Nee, dat is het niet. Um, je hebt een golfvariant. En dat is. Uh, dus die lijkt best wel hierop. Met die rijdt als wijkagentwagen. Unit in area, en, uh, we high-ranking game member uh, in transit. City Avenue. We hebben de ALPR aangezet, oftewel de ANPR. En dat is automatic okay. number. ...plate, plate uh, recognizer, recognition, reader, hoe noemen. En uh, wat hij doet is elk kenteken scannen wat in de omgeving uh, rondrijdt, uh, rijdt En als er iets, je hoort het al, iets fout is met dat voertuig, dan um, zetten we die even aan de kant. En dan krijg je ook een beeld wat er fout is. En dat is die uh, blauwe. En die heeft uh, een voorlopige registratie van het voertuig. En dan mag dat uh, voertuig niet verder rijden geloof ik. Um, ik weet eigenlijk niet precies hoe het zit. Als hij sowieso niet geregistreerd staat wordt hij geloof ik zelfs in beslag genomen maar verlopen, ja, het komt geloof ik nauwelijks voor in Nederland, maar ik weet het echt niet. meneer. hey, voor mijn rijbewijs. Dank u, Fred. Nee, Fred, de reden van staanhouding is uh, dat het voertuig niet meer geregistreerd staat. En dat is niet zo mooi. Hij zegt ja, het is maar een paar dagen. Waarom doe je niet even rustig hier? Nou, voor zover ik weet, als dit soort zaken voorkomen dan krijg je van tevoren meerdere brieven om tijdig dit te kunnen verlengen. Dus het is heel even rustig, pannekoek. Uh, even kijken, ja, no registration is het eigenlijk, hè, geloof ik. Expired Insurance staat hier, misschien staat er nog Expired Registration. Ja, dan is het er eigenlijk gewoon geen registratie hij staat niet geregistreerd bij ons uh, dus hij mag daar blijkbaar wel mee verder rijden maar ik uh, ja, ik weet regeling natuurlijk ook niet ik ben geen agent dus um, als ik even hardop denk dan is het geloof ik dat je um, ook iets met de APK enzo, je mag nu doorrijden, maar je moet binnen zoveel dagen aantonen dat het uh, geregeld is, anders wordt hij alsnog een beslag genomen. Ik weet niet precies. Voor nu krijgt hij daar in ieder geval wel een bekeuring voor, omdat ik vind dat hij niet zo'n grote smoel tegen mij op had moeten zetten. Is dat professioneel? Nee zeker niet. Maar hij had ook gewoon uh, tijdig kunnen verlengen van het.. Uh, van de registratie. De route! De snelweg even op iedereen een kans zetten uh, we gaan ook een beetje we hebben het disturbance in de humane lab facilities. kijken wat uh, wat voor een uh, zaken het betreft als de ANPR afgaat het komt nu met uh, kijk als er iets heftigers is van uh, gezocht voor moorders we gaan we uiteraard met de uh, volle sneller achteraan, maar als het iets kleins is, wederom een uh, verlopen registratie of zo, ja dan ga ik ze niet elke keer voor die zaak aan de kant zetten, wat is dus wel genoemd. Dus, ik uh, zo meteen uh, even meten. Hij staat op kilometer per uur, dus niet meer maalt per oude, dus we hanteren ook gewoon een uh, snelheid van 120, nee 100 trouwens, hij 100 aan um, op de snelweg als we daar zo meteen uh, oprijden. Als iemand te hard zou rijden dan... Uh, kijk hier, 9... Ja, dat is dus kilometer per uur. Maar ik denk dat hij maals per hour nog hanteert. Maar kijk die motor bijvoorbeeld gaan. 102. 103. We've got serious NVA On, um... Bespucci boulevard, unit response code 3. 3 1 melding. Van een ernstig ongeval blijkbaar. Nou, niet op de snelweg draaien, dat is onrealistisch. Het is niet op de snelweg gebeurd, betekent niet dat we er niet mee naartoe kunnen gaan. Hè? parkeerongeluk zijn of hier ligt iemand hè een hond oh hier voor me oh. dus met je bus joh gek uh, ze komen er rechts langs dus we zetten de vent of zo neer en dan zetten we hem ja. zo ja wat heb ik in mijn handen ik heb foto's en... Uh... Goedemorgen. Een hond aangereden. Hallo. Hoi. Goedemorgen. Kun je me vertellen wat is gebeurd? Uh, deze hond ran ineens de straat op. Ik had geen uh, kans om te reageren. Uh, sorry. Ik ben nog steeds een beetje in shock, ja snap ik. Heb je zelf een ambulance nodig? Nee, dank je. Uh, ja, ik ga even kijken. Ja, is een flinke klappert geweest hoor, die hond. Uh, heeft je nog niet overleefd. Arme hond. Oh, ik crashed ik wil nog hier even een foto van die hond maken we gaan even een report uh, opstellen van uh, dit incident oftewel uh, dat kan niet meer maar normaal zouden we in het voortoen moeten gaan zitten een report opstellen die beste heer um, uh, een, uh, dit ook geven voor de verzekering geloof ik maar hij moet dat zelf invullen normaal gesproken hoor daar niet van um, ik zou hem wel... ja een boom uh, aanrijding is blazen geloof ik hè boom is blazen dus uh, dat zou ik hem ook nog even laten doen en gezien de schade van het voertuig schat ik wel in dat hij nog verder had kunnen rijden. Dus wat we nu gaan doen, we gaan terug naar het voertuig. Ik zet hem even aan de kant. En dan uh, gaat hij alles weer door als het goed is. En dan start ik de mond even opnieuw op. Oftewel, LSB die van Tot zo. Heel officieel mag je dus niet invoegen via deze weg. Ja. Want het is een doorgetrokken streep. Zo, die rijdt snel. 103, maar ja, dat, dat is veel harder. Ik denk dat, het toch, dat we toch moeten zien als 103 maals per hour, en dat is te hard. En hij rijdt nog steeds hard eigenlijk of is het snelst gemeten op 94 nee. even de ALPR weer uit 103 mph dat is 165 ja dat is wel degelijk te harder nogmaals ik blijf erbij ik denk dat we maals voor ouder moeten gaan aanhouden tot alleen het woord is veranderd nee, ik ben er verkeerd aan het kan het zetten nee. Dat is een plaktoets, dat wil ik niet. Ja. Aan de kant. Aan. Zo, zit hem hier even aan de kant. mevrouw Hi. toch ja <laughs> de reden van de staanhouding als ik allereerst het rijbewijs mag dan zeggen u dat u reed te hard en uh, wel een stuk te hard 65 km per uur en het rijbewijs is al ingevorderd zie ik en dat had ik anders alsnog gedaan dus dat is niet zo mooi dat is uh, wat dan gaat gebeuren dat weet ik eigenlijk niet je rijdt op een ingevorderd rijbewijs en je rijdt veel te hard waardoor het rijbewijs al zou zijn ingevorderd dus uh, dat gaat niet mee uh, niet goed meetellen met jouw um, ja, ingevorderd rijbewijs, wat welke straf je daar ook voor zou krijgen. Of vooral de lengte, hoe lang dat bij iemand zou zijn. Want dat is normaal gesproken drie maanden. Maar ik geloof dat aan de hand van de snelheid en rijgedrag de officier van de justitie dat bepaalt. Of de rechter, weet ik al niet. Ik vraag haar waarom je hem rijdt op een ingevorderd rijbewijs. Ze zeggen, ik, ik volg de wet niet als de wet stom is. Ja, oké. Okay. Weet je... Uh, je krijgt 30 plus te hard speeding en driving on suspended license en dan is het invorderen voertuig. Blijkbaar. Volgens de mot. Dat is Amerikaanse termen wat wordt aangehouden. Of richtlijnen moet ik zeggen. Dat doe ik ook gewoon. Het gaat uiteraard wel een correctie af, 65 min 5 of zo denk ik uh, of 6 km per uur, maar dan zit je alsnog dus boven de uh, snelheid uh, van invordering en dat is 50 km per uur dus als je ooit niet doen hoor, niet dat ik jullie nu een slimme tip geef, maar als je ooit te hard rijdt en je rijdt 150 waar je 100 mag, dan gaat er nog een meting vanaf, tenzij het een laser is maar dan rij je dus eigenlijk daadwerkelijk op 160 of 165 of zo op je eigen teller uh, maar eigenlijk de kilometerstand dan moet geloof ik nog een, uh, een, uh, weet het vanaf, een uh, correctie, en dat is 5 of 6, en hoe hoger de snelheid, hoe meer de correctie is, niet tot er ineens dan 20 km per, uh, per uur correctie is, maar dat is in kilometers, 1 kilometer, 2 kilometer per uur, geloof ik. Allemaal van weg met geleerd, dames en heren. Die aanzetten, en die. We hebben een traffic alert op um, Avatar Avenue. Ja, hier kunnen we veilig draaien vind ik. Die uit en die uit. Met van een uh, geëxplodeerd voertuig hier aan de hoek. Dat is van de weg af jullie, je zit hier gewoon te pissen gek. Ja, nee, heb het Er nog een op de weg daar. Ik heb er in idee dat die auto nog gaat ontploffen. Nee, die is al ontploft. We zijn als eerste te plaatsen. Er zit geloof ik geen groen op deze wagens. Wat is er zit met een Dat is niet zo mooi. Oh. Ja, toch maar een ander vragen hier. Ambulance, assistance required in uh Alicia Island. Stad is voor Serena, die hebt er niet in staan. Fire truck, assistance required in Elysian Island. Blijkbaar heb ik deze sirene er wel in staan. Ja, wat is er van Serena? Oh dat is van de crafter, denk ik. Ja. We moeten hier het uh, gebied gaan uh, onderzoeken op sporen. We hebben de dingen behoefte als ik het in de water gegooid. Nou ja, je, als ik zo snel niet niets vind, dan wordt het hier gewoon een pd, dan moet het sowieso worden, want er is een voertuig met een persoon er nog in. En dan, uh, dan gaat de recherche hier maar uitgebreid onderzoek doen. Ja, ik uh, zie zo snel niet iets opvallends liggen waarvan ik denk van dit klopt niet. We gaan deze zaak... Uh... Overdragen aan de recherche. En zij gaan hier een uh, verder uh, besluit over nemen, of in ieder geval onderzoek doen over de oorzaak en uh, het gevolg, zoals je ziet. <totstuk> Normaal gesproken staat hier dus heel de dienst bij vast, kan ik je waarschijnlijk wel met 99,9% zeker vertellen. Deze plaatsen ligt, we waren eerste plaatsen. wij moeten hier alles veilig stellen, recherche komt erbij, niemand mag hier meer bij, pers komt hier op af, uh, noem maar op. Dus dit was uh, normaal gesproken heel lang, daarom laat ik die auto ook gewoon lekker staan, die gaan niet afslepen. Hun zijn we bij deze van de recherche en hun gaan het verder oplossen en er is een noodhulp eenheid ter plaatse gekomen die hier alles... Uh, de PD veiligstelt. Gaan maar door. En mijn game stopt ermee, denk ik. Of heeft het even zwaar. Laten we het daarbij houden, zoals jullie zien. Wat we daarmee doen is. Uh, end. Misschien stopt de melding dan en stopt het probleem, maar dat lijkt me niet. Dus wat we dan gaan doen is even uh, opnieuw opstarten. Tot zo. We zijn net uh, weer begonnen. Ja, schakelen, dank je. En we krijgen meteen een melding van iemand die uh, er vandoor gaat uh, voor uh, mijn collega's. Of in ieder geval die er vandoor gaat, misschien tot er nog geen collega's bij in de buurt zijn. Om niet te veel aandacht trekken vooral van de verdachte dan, hè? niet voor een uh, andere weg gebruikers, want daar wil je juist de aandacht van als je met spoed rijdt, maar van de verdachte uh, laten we die schenen zoveel mogelijk uit, tenzij dat echt niet anders kan, maar op dit moment uh, reageert het verkeer nog goed op mijn uh, zwaarlichten alleen. Officieel ben ik geen voorrangsvoertuig met alleen zwaarlichten, maar ik mag toch hopen dat iedereen begrijpt dat als de politie zijn zwaarlichten aan heeft, en ook ambulance, en brandweer, en Rijkswaterstaat, en noem maar op. Tot ook dat er ook daadwerkelijk iets aan de hand is waarvoor ze die zwaarlichten aan hebben. En dat je dus alsnog gewoon netjes aan de kant gaat. Blauw gaat nu helemaal uit. Even kijken of we hier met de autowagen over kunnen. En niet met de voetenwagen. Mocht hem dan zien. Hier loopt iemand. niet te verdachten, zijn we kunnen wel vragen. Wie daar meneer heeft toevallig iemand gezien? Oké, okay, dankjewel. Hier voor ons, dit is hem. Gaat het goed? Ja, dat gaat zeker goed. Zouden we het echt kunnen? Ja, ik denk het wel. Laagstaand gras, hier niet meer zo. Ik eenmaal achtervolging, te voet. Backup required. Bye bye. Ik weet niet waarvoor die uh, er vandoor gaat, dus we gaan ons vuurwapen er wel op uh, zetten. Stoppen nu! Police! Stop whatever the hell you're doing! Kijk, dat mis ik wel soms, uh, Er staat nu uh, suspect on Dus verdachte gaat er vandoor, maar waarvoor dat weten we niet. Dus we gaan even <lacht> stoppen. Lijkt hem niks te doen. Speedy! don't make me shoot you! Staan blijven of er kan gericht worden geschoten. Verdachte kwijt. Nog hebben hem op de minimap wel nu, maar ik zie hem niet meer. is hij zo weer aan helemaal daar. Au! En Wim gaat weer onderuit. Nou, hij heeft een zieke voorsprong kan hij niet eens rennen. Helicopter, backup needed in Pacific Bluff. This is Air Support. Suspect is heading north. Backup needed in Pacific Bluff. Oh, okay, zei verdacht even een flinke voorsprong. De zulenhanger inmiddels boven. Copy On my way. En Wim hij heeft zijn dag niet vandaag. Verdacht nog steeds in het zicht. Ren ik steeds alsof het hem allemaal niks doet. En Wim blijft bijna dood. En ik zie niks. En ik zie weer iets. Dit gaat sneller. Hier moet jij ergens zijn. Oh een of dat meen je niet. Helemaal daarachter alweer. Wat een gekje. Ik heb niet niet gemaakt om kwijt te zijn, die Zulu hangt erboven hier. Noord, dat is deze kant op. Nee, dat is daar een, toch? Nee, dat is die kant op. In het kader van de wet voor, vorder ik dit voertuig. Uitstappen. Godsamme. Ja, ik heb een keurig, maat. Nee, gek ja, ga natuurlijk. Maar het zou wel... Uh, je mag een voertuig of een fiets vorderen. Waar is hij? Rent hij daar? Ik zou hem rennen. Ja hè, het boefje. Kom hier, boef. Assistance needed in, uh, plus. Ja, Justin, daar komen de landelijke eenheid mensen. Is weer hem dood? Nee. Waarom val je? Ja! Pak hem! Hoppakee! What the pa! Oh, Veel erop, ik kan mijn vuurwapen niet trekken. Handjes omhoog. Mij werken. Welke verdachte beweging gaat mijn collega schieten? Oké, Dat gewerkt. Niet zo brutale. Zo ik nee, ben niet allemaal verplicht maar uh... waarom ga je er vandoor het maakt just een ma nou, oké okay. je gaat uh, bij deze wel terug naar de slammer Hoi. ja dat klopt helemaal goed ik ga jullie bedanken voor het kijken of jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag op een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn? Nog geen idee. Um, even denken. Nee, nog geen idee. Jullie zien het allemaal. Doei, doei.